Dag Greet. Dag Nicolas. Um, in een vorig filmpje vertelde je dat je gebruik maakt van PowerPoint om stappenplannen te maken, mm -hmm. ja. bijvoorbeeld voor uh, de knutsels. Um, maar er is ook nog een tweede manier om uh, stappenplannen te maken ja, via cool. de gsm. Ja. Ik ben benieuwd. Daarvoor gebruik ik een gratis app, Moldif. En dat is eigenlijk een app om uh, fotocollages te maken. Waarbij dat je heel gemakkelijk uh, ook zo stappenplannetjes kan maken. Eigenlijk. Oh super, ja. laten we samen kijken. Dat is goed. Als je de app opent, zie je dat de foto's uh, al klaar staan. Dan kies je voor collage en je selecteert de vorm die, die past bij wat, wat je wilt laten zien. Uh, nu kan je voor elk vakje gewoon een foto selecteren en je kan het formaat zelf ook nog aanpassen en als je het zet op 2-3 dan uh, is het eigenlijk zoals een A4'tje dat je dus ook gewoon kan afdrukken.